Alle right mensen, leuk gelukkig kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GT5FPS. die warm Dit is Wim en vandaag gaan we op pad met deze zieke krafter. Gemaakt maakt een wandel. Uh, echt dat naar wandelen voor uh, de details die hij hierin heeft gestoken. Moet je kijken, joh die uh, zuurstofflessen en zo. Bizar goed, echt heel nice. Ik zie wel dat ze allemaal leeg zijn. Dat is niet zo mooi. Ze staan allemaal op donkerrood. Um, Evec chair wervelplank. Twee helmen die ook gewoon aansluiten op het roepnummer. Want je hebt meerdere ambulances. Dus, uh, uh, of beter gezegd. Daar zitten meerdere skins op met de OOV-striping zoals je deze hier ziet. En um, ook uh, met de BZK-striping heet er geloof ik, de dunne nog die je ook wel... Uh, die je nog van vroeger kent die op de Tourans en zo zit en op de oudere voertuigen. Uh, zelfs die stripingen moet je kijken. Dat is gewoon over detail Die reflecterende skin er zeg maar op. Hier ook. Um, hij heeft hier echt heel veel werk in gestoken. Dus dikke schouder naar wanden. en -na ja alle deuren kunnen open. Die gaat automatisch dicht als ik uitstap. Je kunt er zelfs in stappen als het goed is. Ja kijk. Oh, dat ging niet helemaal lekker. Dat is uh, Wim even die wil uitsloven uh, dat hij ook op een dakje kan klimmen. Je moet dat geloof ik heel goed doen. Nee, oké, okay, maakt er helemaal niks uit. Er staat in ieder geval een korpulsmonitor. Uh, Hier zo. Die wordt gebruikt in Friesland, want het is een ambulance uit Friesland. En voor mijn Friese vogels, Frieslandboppen, res en de kroppen. Ja, wist jij weer, doe me maar een potje bier. Die ik bedoel maar. Uh, deurtjes gaan dicht, deurtje gaat weer open. Hier zie je een mobiele phone, een visserpaneeltje, een MDT schermpje en uiteraard interieur van de crafter. Uh, echt, shout out, nou. Wander, vandaag dus in de Kelstra 0227 En we zijn lekker veel aan het praten, want tussen hebben we een melding van een reanimatie Misschien wel handig om dat ook wel te vertellen Alles is dicht behalve mijn eigen deur Hoppakee uh, Ja, en daar gaan we, A1 En dit ding heeft een luchthoren en die zit heel mooi verstopt onder de koplampen Dat zijn de koplampen en je ziet hem eigenlijk naast de kentekens zitten, links en rechts, daar zo dus die gaan we vandaag ook zeker gebruiken. De eerste melden was een de reanimatie. Teen de luchthorn ingezet vandaag. En nog een keer. Uh, een beetje in het gras zoals je ziet hieronder boven in de lichtbalk en als is goed is voor ook zichtbaar zoals je even zag dit is trouwens de IMS mod en die is recentelijk geupdate dus uh, die date bij heel veel mensen niet en bij mij ook niet en die heb ik ooit eens kunnen installeren en toen uh, deed hij het en toen deed hij ineens niet meer. Toen heb ik hem nooit meer aan de paratie gekregen. En ineens zag ik dat hij geüpdate was. Te vinden op GTA 5 mods onder het kopje script. En uh, daar staat ook precies bij wat je allemaal nodig hebt om te installeren. En voor de rest is gewoon track, drop en play. Hoe we dat mooi noemen. Dus gewoon erin slepen. Loslaten. Alles bestanden vervangen die je eventueel zou moeten vervangen. En uh, als het goed is zou hij het dan moeten doen trouwens, de meldingen die worden uitgesproken door het spel. Dat is redelijk irritant. Uh, dat kan ik uitzetten, maar ik zette dat bijvoorbeeld toen straks uit en toen deed hij niet meer. Het script dan. dag meneer, ik zie het al. Reanimatie, we gaan meteen doen wat we moeten doen. Dag mevrouw, gaan ze door hoor. Nou trouwens, ik zeg dat wel. Normaal gesproken gaan ze dan netjes door. In dit geval neem ik het meteen over. Maar eerst eens kijken, want ik had het de mod toen straks al even gedaan en toen kreeg ik zeg maar um, tot iemand nul leven had, maar wel hartslag Hier weer Hartslag van 95 met een uh, ademhalingsfrequentie van 12 met een saturatie van 1,9 met een bloeddruk van 12 of 3,7 temperatuur van 36,7. Je zou zeggen dat is perfect, maar het leven staat op nul. Dus we gaan toch maar even CPR doen, want dat staat er dadelijk ook. Want ik was aan het kijken, ik zeg van ja meenemen naar het ziekenhuis dan maar. Toen stond er ja, the patient is dead, so start CPR. Kijk eens aan. Uh, We hebben leven in de brouwerij. Uh, ademhaling van 12, saturatie 92, het leven is 23. Ik ga altijd uit van percentage, dus dat is niet zo goed. Um, je wilt natuurlijk 100% hebben, daarom gaan wij uh, een vrouw uh, transporteren naar het ziekenhuis onder een A1. Hoe we ook deze kan op zijn gekomen. Urgenties binnen de ambulancezorg is A1 spoed, A2 geen spoed en ook geen toeters en bellen, ook geen vrijstellingen en B is besteld vervoer. Um, daarbij hebben we uh, tijdstippen van 15 minuten voor een spoedrit, 30 minuten voor een A2 en een B-rit is geloof ik niet echt uh, bepaald hoe lang dat moet zijn. Zo. we rijden natuurlijk na een melding dus na een melding wat anders dan uh, vanaf een melding dat betekent dat we nu een patiënt achterin hebben zitten daarbij houden we rekening dat er, mee dat er ook een verpleegkundige achterin aan het werk is ook al heb ik die vandaag niet bij mij maar dat houdt dus wel in dat ik stoeprandjes niet zo hard pak als dat ik normaal zou pakken bochten niet zo hard zou pakken als ik normaal zou pakken maar voor de rest uh, nu lekker soepel door het verkeer gaan zo min mogelijk remmen Maar wel het geluk hebben dat we door rood mogen rijden en uh, dus uiteindelijk toch wel wat sneller in het ziekenhuis zullen aankomen dan dat we zonder spoed rijden. Bovenop de toegestaande snelheid van laat zeggen 50 km per uur mag ik dus 40 km per uur harder dan is toegestaan. Nou, dan zien dat ik in principe op een 50 weg 90 mag rijden. Op de snelweg waar het tegenwoordig 100 is, maar 140. Dat was dus eerst 170, beseft dat even. Uh, dus dat is wel echt een, uh, vooral voor de hulpdiensten, een gemis. Ik me af hoe erg, zich ze zich, well, hoe erg ze zich eraan houden. Of ze daadwerkelijk 140 rijden of toch wel een beetje harder. Uh, maar dat is een verschil van 30 km per uur. En als je een stukje moet rijden dan is dat een groot verschil. Links vrij en rechts vrij. En bijna aangekomen bij het ziekenhuis. aankomt ziekenhuis. Blauw gaat uit. Laten we mevrouw even oversteken. Ja. En we parkeren hem hier netjes. Nou nou nou nou, zo erg. No. Ja, ik kan het zeggen. Kunnen we gewoon even cool zijn houden. Ik bleef in het gered. Ja bro, ik reis! Ambulance 61 respond to a voor een overdose. Wat in de zin. Pacific Ocean. Hoe is dat? You are in Codar Red. Oh, kom maar. Oh dat is ver. Oh, oh, oh, waar is die map? Ach, waar komen we allemaal uitje? Nou oké. Okay. Blijkbaar zijn daar geen ambulances in die regio beschikbaar. Ze dus gaan ja, nu uh, die kant op we hebben, een kwartier de tijd en dat moet wel lukken. Ik hou van de, van de luchthoven. Ik denk dat er ook wel zeker een goede oplossing is op de ambulances in Nederland. Aan de andere kant misschien ook niet. Um, omdat, ja weet je, ik weet het. Dat ambulances dat tegenwoordig hebben. Ik weet ook wel een beetje welke regio's het wel en niet hebben. Um, jullie weten het hopelijk door mij ook wel een beetje of door iemand anders en niet door mij uh, per se alleen door mij maar um, alleen ik kan me voorstellen dat um, mensen ook het niet weten heel veel mensen het niet weten die koppelen de lucht horen natuurlijk aan brandweer snap ik ook um, met het gevaar tussen aanhangs misschien dat je dus ...denkt tot er ook nog ergens een brandweerauto komt. En dan raak je helemaal in paniek. Dan denk je, shit, achter mij een ambulance. Ik hoor ook nog een brandweersirene. Waar komt die vandaan? Links, rechts, voor me, achter me. kijk ik zie hem allemaal niet. En ik snap dat dat nog wel eens verwarrend kan zijn. Daarvoor is wel de, de app Flitsmeister ideaal. Niet alleen om uh, onder bekeuringen uit te komen. Um, in dat opzicht van een vaste flitspaal of een mobiele flitser... Uh, maar die app die waarschuwt echt al heel ruim van tevoren. Pas op, er komt een ambulance aan. Um, mooi voorbeeld, ik stap in mijn auto. Uh, ik zet Flitsmeister eigenlijk automatisch aan. Ik rijd 2 meter en ik krijg een melding. Pas op, een ambulance. Nou, ik rijd de straat uit, ik kijk naar links, ik kijk naar rechts. Niks. Maar die app die blijft aangeven, pas op, een ambulance op 100 meter, uh, 50 meter... 40 meter, 30 meter, 20 meter, 0 meter. Nou, vanaf die 50 meter zou je hem toch zeker wel moeten horen of zien. Uh, bij mij was het iets verder, laat ik zeggen 500 meter, 400 meter, 300 meter. Maar ik wist wel, oké, okay, of ik hem achter me of ik hem vormen. Uh, uiteindelijk kwam hij vormen, dus toen kon ik echt al, want er was een wegversmalling, kon ik al ruim twee minuten, nou dat is heel overdreven, maar een minuut van tevoren al verwachten dat hij er kwam. Toen kwam hij door, ja ik stond klaar, verkeer achter mij kon mij niet inhalen en uiteindelijk kon die ambulance zonder problemen doorrijden door die wegversmalling. Ideaal. Dus uh, er niet alleen voor de uh, snelheidsduivel zonder ons. Uh, maar ook uh, zeker voor uh, ambulances. werken We niet met brandweerauto's en politieauto's. Behalve als er een flitser politieauto staan. Maar dus niet als ze zwaarlicht aan hebben. Die vrachtwagen zich aan die vorm aan de kant. Heel irritant. Trouwens, ik weet niet zeker hoor, maar dat kunnen regio's zijn waar uh, inmiddels de uh, brandweer wel op flitsmeister uh, zit. Maar dat weet ik echt niet zeker. We komen langzaam bij onze bestemming. 9 kilometer in GTA is toch ook wel redelijk lang. Maar nou, ruim binnen het kwartier. Zo, dat is een veldzonnek hè? In het echt zijn ze trouwens niet heel erg te spreken over de crafters. Um, zowel regio Friesland als Rotterdam weet ik. Of ja, voordat ik nu... ...voor heel regio Friesland en Rotterdam gaan spreken. Ik heb uh, toevallig in Rotterdam een chauffeur gesproken. Um, zelf. En die vond het verschrikkelijk. Uh, hij rijdt geloof ik wel fijn, maar hij kan niet doortrappen, hij is niet snel. En in Friesland ken ik iemand die daar werkt en ik geloof dat ze hem daar ook niet fijn vonden. Uh, ja, daar ligt hij. Zo, dat plaats. Dat heeft even. Zo, zieke spiegels. Ook ook voor detail. Hij is gewoon super mooi. Ik vergeet zeker nog wat uh, details uh, te benoemen. Maar kijk hem eens staan, ja. Met dat zonneke. Nou, prachtig. Zeker een screenshotje waard zo meteen. We hebben er lang over gedaan, dus hopelijk is die persoon nog niet dood. Nog niemand is gestart met te reanimeren, dat is altijd goed. Er komt altijd iemand me afklopen, die zegt alleen niet veel goeiedag tot meneer, hallo, dankjewel. U, u, u. Hallo meneer, en hier ligt hij. Zullen we hem eerst eens wat uit het water halen, want hij ligt in het water. Dat kan ik niet doen, anders had ik hem voor eigen veiligheid en voor de veiligheid van de patiënt. Laten we daar uh, anders eerst mee, oh god. Ja, nu is hij aan van cyber, dames en heren. Ik hoop dat jullie dat met jullie medische blik uh, en hem ook trouwens kunnen zien. Oké, okay, die is hartstikke dood. Heel dood. Super dood. En onderkoeld. Temperatuur van 0. Ja, lekker man. Dat is koud, hè? Die ligt hier over 20.000 dagen. Maar dan ben je nog geen. Ben je dan. Zou je dan? Nee. Ja. Nee, dan ben je niet 0 graden. Ben je gek. Uh, ja. Yes. Uh, oh, dat ging heel snel. En ineens een perfect temperatuurtje, een perfecte hartslag, een perfecte saturatie, een perfecte bloeddruk. Ja, keurig. Let's go. En error. Dat is niet zo mooi hè meneer. Maar dat maakt allemaal eens uit. Misschien hebben je de brandweer moeten vragen voor een tilassistentie, maar uh, wij doen het. Wat ben je nou aan het regenen meer, hij leeft toch. Waarom rennen je nu? Gaat hij nou voor altijd zo door? Hij gaat waarschijnlijk voor altijd zo door. Omdat hij error er is. Dat heeft zeker geen zin. Ja, Wat kan nog doen? Nee, nee. Oké. Okay. Goed, ik zie jullie zo meteen weer. Daar ben ik alweer. Uh, de mod is gecrashed. Maar. Nou. Uh. Oh oh oh, oh. Ja, een proefje wel. Voor de goede orde gaan we toch maar even met de slachtoffer van het ziekenhuis. Ook al staat hij daar beneden. Maar uh, de route verschijnt wel, dus we kunnen wel even naar het ziekenhuis rijden. Dan hebben we toch de melding mooi uh, afgerond. Vind ik zelf. Ook deze melding gaan we A1 transport doen. Met spoed dus. Omdat uh, we iemand hebben gereanimeerd die uh, langere tijd waarschijnlijk in het water heeft gelegen. Uh, en toen wij aankwamen zelfs ook volledig onder water lag. En ook nog een overdosis had genomen, dat was de oorspronkelijke melding. Ondertussen is het half zeven s'avonds. Ik ben alleen thuis. Ik heb... Dat was een groot beest. Ja daar rent hij. Um, ik heb gesport vanmiddag. Ik heb al ruim gegeten na het sporten. Maar ik moet nu natuurlijk ook eten. En wat is beter als je hebt gesport om dan weer een hele vettige pizza naar binnen te werken. Dus ik ga zo meteen even bestellen bij een zaak. Begin met een D, eindig op omino's. Maar uh, sponsor me beste zaak die ik net shout-out gaf gratis. AIB, dankjewel. Dat ga ik dadelijk even doen en dan uh, ga ik die lekker opsmikkelen en ondertussen ga ik één video laten renderen. Een video die jullie al hebben gezien. Ik wil een ambu. Nee, dat is geen ambu. Wel een achtervolging. Uh. Even gas bijgeven want ik wil niet betrokken worden bij de achtervolging. En daarmee bedoel ik dat ze tegen mij aanrijden. We gaan naar Sandy Shores Medical Center Oftewel een klein ziekenhuisje ergens in Friesland Die zal er gegarandeerd zijn moest wel aan de voorzijde zijn of niet nee niet fuck boys nou wij gaan uh, mm, ik denk dat wij er vandoor gaan uiteraard weg bij deze bij dit ziekenhuis maar ook gewoon kappen met de video want het, het Ambulance 61 respond to a for unconscious person is we helemaal in de stad. palomino Ave. Vespucci Beach. Um, binnenkort you zal ik je opnemen. Met, met de en uh, laat even weten in de comments welke ambu Ik vind deze wel echt heel vet. We kunnen ook een andere skin pakken, hè, weet je, uh, die hebben we zo, uh, zo gepakt. Geen probleem allemaal. Zoals jullie zien. Um, dus let me know. En uh, voor nu, ja twee meldingen gedaan, maar het waren wat lang. of één melding was wat langer, dus daar ben uh, ik langer mee bezig. Ik heb ook geen zin om de mod opnieuw op te starten en ik ga lekker eten. Dus bedankt voor het kijken, laat een blauwe duimpje achter, dat zou ik heel leuk vinden. En, en een reactie natuurlijk en tot de volgende video. Doei!